Hallo, graag zou ik vanuit mezelf en alle zorgverleners een warme oproep willen doen naar jullie toe om ons maximaal te willen ondersteunen. Om een gift over te maken naar het Fonds voor Solidaire Zorg van de Koning Boudewijn Stichting. Chaque don, aussi petit soit-il, fera la différence pour le personnel soignant qui est impliqué chaque jour dans la lutte contre le coronavirus. Grâce à ces dons, nous pouvons fournir suffisamment de materiel de protection pour les hôpitaux et les établissements de soins résidentiels. Zodoende dat wij voldoende mondmaskers en schorten kunnen aankopen om ons verdere strijd tegen het coronavirus te kunnen verder zetten. Jouw bijdrage maakt echt een wereld van verschil. Dankjewel. Au nom de tous mes collègues, je vous remercie. Je vous remercie. Alvast een dikke merci.